Een wereldburger zijn voor mij betekent niet iemand die de wereld heeft afgereisd. Voor mij is het iemand met een warm hart voor anderen. Iemand die solidair is en iemand die weet dat het belangrijk is om van onze planeet een fijne plek te maken voor ieder van ons, waar ook ter wereld. Elke jongere, klein of groot, en elke volwassene, blond of grijs, kan een verschil maken. Elk individu dat goesting heeft om actief bij te dragen aan een meer duurzame en solidaire wereld, dat is voor mij een wereldburger. En jij? Wat is het voor jou een wereldburger zijn?